Goedemiddag, het is uh, bijna kerst volgende week en het was even spannend wat er allemaal wel en niet uh, kan uh, doorgaan uh, deze tijd. En gelukkig kan ik jullie vertellen dat de boeren hun best hebben gedaan om hun bedrijven uh, deels open te stellen door een mooie route te uh, organiseren. Jullie zien hier al uh, in beeld, namelijk uh, Johan en Ali. En dat is vanwege hun uh, route die zij hebben uitgestippeld. Uh, wie mag ik het woord geven om uh, uit te leggen wat er te zien is op jullie route en wanneer? Ali misschien? Oké, okay, ja. ja. Het is een, een verlichte uh, boerderijenroute, um, een beetje het alternatief uh, van de boerenfietsdag, zeg maar. Maar dan bedoel ik dat mensen uh, in de auto uh, de, de tocht uh, volbrengen. En daarbij uh, komen ze onderweg dus uh, allerlei boerderijen tegen die uh, leuk verlicht zijn. En dan is het uh, ja. deze keer nog extra ook leuk met een audiotour. Die horen uh, bij de boerderij dan ook nog uh, een verhaaltje van de betreffende boer of boerin. waarin uh, een uitleg is uh, over het bedrijf. Kijk, ze dus kunnen gewoon veilig uh, in de auto blijven. Geen problemen verder. En gewoon, en geheel coronabroof. Er zijn een aantal bedrijven waar je wel uh, iets, uh, iets wat aangeboden is gekomen. Dus daar kun je er even uit. Maar uh, we gaan eruit, er, er, er vanuit dat de meeste mensen eigen zijn. En uh, we houden de coronaregels uh, zo mogelijk in acht. Ja, een desnoods uh, bestelling vanuit de auto en aflevering in de kofferbak is ook nog een optie. Is ook nog mogelijk. Ja, klopt. Of uh, met de fiets is de route ook te doen. Um, ik zal even een, uh, een stukje van die route laten zien. Dan kan Ali intussen naar de meldtab lopen. Ga ik doen? Laat <laughs> ziens. En dan laat ik even de website zien. En dat is een. Uh, die staat ook in het bericht genoemd, dus daar kan je in klikken. Boeren en tuiners pakken uit met kerst. Dat is namelijk wat in het hele land georganiseerd wordt in samenwerking met uh, LTO, ZLTO. Voor farmers, agrifirm en uh, boot, bewust regio's. En uh, bij deze regio in Drenthe, vlakbij Assen, in Rolde kan je dus een uh, route doen. Die uh, dus met de fiets dan wel met de auto te doen is, zo'n 30 kilometer. En een van de openingsstukken daarbij is bij Johan. En die breng ik nu in beeld. Goedemiddag. Wat voor bedrijf hebben jullie, uh, Johan? We hebben een uh, akkerbouwbedrijf. En wat zelen jullie zoal? Nou, voornamelijk pooggoed en uh, zetmeel suikerbieters, suikerbieders, uh, Parijse Wortelen en, uh, en Brawlhersen. Parijse Wortelen? Ja. Oh. Parijse wortelen die je in de restaurant op bord krijgt, die mooie ronde balletjes, zeg maar, die uh, komen onder andere bij ons vandaan. Oh, kijk, ja, hartstikke goed. Maar de, de kisten voor het uh, pootgoed hebben jullie nu ergens anders voor bestemd, uh, zie ik. Nou, een groot deel zit er vol, maar we hebben uh, oh. gezien om er, uh, een poging te maken, om een kerstboom ervan te maken. Ik, kan zien zo. ik zal mezelf even uit beeld brengen, zodat uh, het beter te zien is. Misschien kan je even lichtjes met uh, de telefoon... We hebben lampjes opgemaakt uh, vanavond als het donker is en uh, dan... Uh, Beel zich daar een, een grote kerstboom uh, op af. Bijna klare piek moet er naarheen, maar voor de rest is hij klaar. <laughs> Kijk aan, helemaal goed zeg. Uh, een hele mooie stalage, daar kan je niet missen als je er langs rijdt, uh, Met, volgens mij. Het is een, nee, nee. <laughs> en, uh, ik weet niet, dat helemaal zichtbaar, is maar aan de achtergrond te staan. Er nog een paar holen. Oh, ik hoop even opzij. We daar een, een, de DHL, die komt ook maar langs. Uh, Kijk. <laughs> ja, nou zie je die witte dingen daar in het land, daarachter. Ja? Als je naar ons toe rijden, hebben we daar een heel grote schilderijlijst aan. Met de koplampen schijnen je daar doorheen en dan hebben we de witte wieven in het land staan. Oh. Even een mooi effect. <laughs> Kijk aan. Hartstikke goed. En, um, ja, ik zal straks onder deze video nog even even de link speciaal zetten. van Jullie zijn dan vanuit de regio uh, Drenthe, hè, in de buurt van Assen, Rolden. Ja. Uh, op welke plekken kunnen ze starten? Nou, in principe kunnen ze bij, uh, bij elk bedrijf die meedoet, kunnen ze starten. Maar uh, de route begint eigenlijk bij de molen in, uh, in Rolde, midden in Rolde. Dus dat ja. is de deelden, die kan ook niet meer. zijn. Daar is uh, en nummer 1 op de route, zeg maar. En dan kun je via de app, wat je dan, uh, die een deelnemer kan downloaden, wordt die begeleid uh, naar uh, de deelnemende bedrijven. Er zijn er uh, uit mijn hoofd uh, 2, 3, 24 of zo, 25, ik weet ik niet meer. Wel, en, en, uh, bij elk bedrijf wordt een, uh, dan doet die app automatisch, als je hem gedownload hebt met locatie moet je hem aandoen. En dan krijg je van uh, elk bedrijf krijg een uh, verhaaltje van wat, uh, wat hier boeren doen is, mm -hmm. met alles erbij. Dus, uh, dus uh, je hoeft uh, inderdaad bij de zei niet uit de auto's, auto te stappen, je kunt uh, gewoon rustig doorrijden. Ik hoop dus bij mij wel even stappen, maar ik heb nog wat ta tafelaardappelen te koop die uh, te, volledig te baten van de vo plaatselijke voetbalclub zijn. Okay. De, de, de kofferbak verkoop, zeg maar. Dus de kofferbak open doen en dan wordt erin gelegd en uh, afrekenen En kunnen we verder. En uh, we kunnen met een tikkie uh, betalen, bij wijze van spreken. Uh, het handels is contant op dit moment, maar ook. Oké. Okay. <laughs> Dat is ook uh, de optie En dan uh, de aardappelen in de in de kofferbak, uh, zeg maar. Ja. Ik zie een, uh, een live-kijker, onder andere Maaier van de Ende. Hallo, hier de kerstdiner Fietser. Zij uh, is in het Westland uh, druk bezig met een uh, fietsroute. Uh, als je wil, uh, Maya, mag jij ook in de uitzending erbij komen. <laughs> Dan uh, kijk je even of dat uh, gaat lukken. Uh, we hebben ook Jani Warringa uh, bij de molen staan bij een van de startpunten. Alleen de verbinding uh, lukte daar even niet. Dus uh, haar dochter Giske is onderweg. Of zij nog live kan komen, uh, weet ik nu niet. En uh, Ali, die we net zagen bij de koeien, uh, is ook een van de uh, boerderijen op de routes. En uh, daar hebben ze de melktap. Dus je, je kan daar verse melk uh, getapt meekrijgen. Uh, of zij ook nog even live komt, dat zou mooi zijn. Ik stuur het later even. En uh, ik hoorde van. Uh, Janni, dat, dat kun je elke zomer al zo'n uh, zo route organiseren om te fietsen. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat we dat wel, uh, wel al 20 jaar doen hier bij uh, de afdeling uh, van de LTO. Kijk dan. Uh, we hebben dan een, uh, een fietstocht van een, uh, 25 kilometer door het hele gebied heen. Uh, onderweg dan staan die bewegwijzende route. Ja. Uh, onderweg dan hebben we bij, uh, bij heel toch al vrij veel percelen en allerlei soorten gewassen. Zeg maar, uh, informatieborden staan. Met waar, wat er groeit en uh, hoe dat werkt en uh, waar het naartoe gaat uiteindelijk. En wat, uh, ja, waar de bestemming is. maar uiteindelijk bij de consumenten op het bord komt. staat, uh, ja. staat bedankt op het bord. En daar uh, wordt uh, toch wel redelijk massaal gebruik van gemaakt, kan ik zeggen. Dat, is, uh, dat we meer momenten. weten wat, waar het eten vandaan komt. En gewoon zelf puur uh, kunnen zien en uh, halen en eten. Ja, uh, ja wonderlijke wijze zijn er nog steeds mensen die denken dat bijvoorbeeld een aardappel aan een boom groeit. Dan hebben ze dan een visueel beeld bij, zeg maar, met zijn bord, ja. en dat het toch echt niet zo is. Ja. ja. Nee, Ron, dat is uh, helemaal goed. Uh, Om dat inderdaad, de boeren het laten vertellen en laten zien wat er uh, mogelijk is. Ik ja. zie dat uh, Jannie inmiddels voorbij is, dus we gaan even afscheid nemen van uh, oh. Johan. Uh, we gaan naar zijn opzoeken en dan uh, breng ik bij deze Jannie in beeld. Oké. Okay. Yes. Hallo. Het is gelukt. Hoi Jannie. Het is gelukt, ja. Een fijne schoon ja. Ik zal even mezelf uit beeld brengen, dan kan ik goed zien waar jij bent op dit moment. Oh, ik hoor je niet meer. Uh, ik hoor je niet meer. Oh. Oh, bij deze wel. Jij staat bij ja, de molen. Ja. Misschien kan je hem even uitzoomen om te zien dat we de molen ook in beeld kunnen krijgen. Yes. Dat is uh, een van de startpunten op de route. Klap ja ja, ja kijk ja. aan en uh, jij ja. bent de coördinator van deze tocht klap ja, ja. Er kwamen een mailtje voorbij van LTO of ze verlichte route wouden organiseren en uh, toen dacht ik van ja dat past eigenlijk goed uh, bij de boerenfietsdag die ik ook al uh, organiseer okay. dus dat is uh, mooi opgepakt uh, dit jaar en uh, noem nog even de dagen en tijden waarop dat uh, verlicht te zien is. Ja, het is uh, vandaag is, uh, verlicht te zien en, uh, van 4 uur tot 8 uur. En morgen is het uh, zaterdag de uh, 19 Is het ook te zien uh, van 4 tot 18 uur. Nou, ja, goed. Het is een of route. De, uh, nee, niet 18 uur, 8 uur. Maar ja. misschien, de verlichting blijft natuurlijk wel wat langer. Maar, uh... En uh, ze ja. kunnen de bordjes volgen met het, uh, met het koetje. Hè? Die staan langs de autoweg, maar de fietsers kunnen dat ook zien. Het is een ja, 30-kilometer uh, fietsroute. En ja. ik zal ook nog even bij deze. Ik zie Maya straks ook. Brengen we nog even in beeld. Iedereen heeft nu een kerstmuts op, Dan nou kan ik niet meer zien wie ik. Huh? <laughs> even kijken. Even, eerst even Ali bij de melktap. <laughs> ja. Zo. Ja, <laughs> Rechts in beeld hebben we nu Ali, want we hebben Ali net even bij de koeien gezien. Ja, en uh, nu, nu is ze bij de melktap. Dan. Uh, Laat even zien hoe ja. dat uh, eruit, uh, eruit ziet op de route. Dit is inderdaad, dit is inderdaad een melktap uh, ja. met een, een, uh, een kraan kraam waar uh, verse eet-aardappelen En ik zal even naar binnen lopen bij de melktap. Ja. Uh, de mensen kunnen hier uh, zelf een, uh, een glas uh, of een uh, fles verse melk uh, tappen. Er uh, staat een kast naast. Daar zijn flessen uh, apart in te koop. Men mag ook een eigen fles meenemen. Oké, okay, uh, dus neem je eigen fles anders mee uh, in de auto of op de fiets? Ja, fles kan mee. Je zet de fles uh, hier in het hokje. Uh, uh, je gooit je euro erin. Je drukt op het knopje. En Ik weet niet of het zichtbaar is. Ja, het stroomt erin. Maar de verse melk stroomt uh, in je fles. <laughs> Geld van de koe. Nou, beter kan gewoon niet. Nee, inderdaad. En uh, hoe kunnen ze afrekenen bij deze melktap? Contant. Oké. Okay. Neen, even contant geld mee. Uh, een liter kost. Ik hoor net geen bedrag. <laughs> Wat kost een liter melk? Hi. Een euro? Ja, Colleen. Nou, we gaan het uh, later onder de bericht zetten. Ik uh, krijg nu even geen geluid meer. 1 euro, oké. Okay, ik hoor het van meerdere kanten. Ja, op. nu heb ik wel. <laughs> ja, 1 euro per liter. Ja. Oké, okay, helemaal goed. Dat ze weten hoe we ze mee uh, kunnen nemen. Um, ja, dit is uh, online in heel Nederland ja. bereikbaar. Dus ik heb ook vers onder de knop uh, Maya van der Ende. Als je het mij goed vinden, uh, haal ik. Haar even naar binnen nu, met kerstmuts op inderdaad. Ja, mijn kerstmuts is iets te groot, want die moet straks over mijn uh, fietshelm heen. Hè? Als ik oh, ja. Dus ik heb een uh, beetje een grote muts. Maar, uh... Kijk aan. Uh, ja, we waren net in, uh, in Drenthe en nu zijn we in Zuid-Holland ineens aangekomen. Ja. Uh, want jouw route staat volgens mij nog net niet op die site van boeren en tuiners uh, pakken uit. Maar uh, vertel welke route heb jij uh, bedacht? Ja, wij hebben samen met Bezoek Westland en Puur Midden-Delfland uh, en Fietsen voor mijn Eten, hebben we uh, het Kerstdiner Fietsen bedacht. Mm -hmm. uh, ik hoor trouwens een heleboel geluiden van anderen, klopt dat? Ja, ik zal inderdaad even... Uh, Goed dat je het meldt. Ja, jij bent nog te horen, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Heel goed. Um, Vertel. Dus uh, het kerstdiner fietsen hebben we bedacht. We hebben eerst een verkiezing gehouden van uh, kerstmenu's. Uh, mensen in mijn Facebookgroep Fietsen voor mijn eten Westland, die konden een menu insturen... En daar hebben we een stemronde aan vastgeknoopt. En uh, daar is een winnaar uitgekomen, Laura Hagen. En die heeft een heel uh, mooi kerstmenu uh, uh, bij elkaar uh, bedacht. En we hebben alle recepten en, uh, en die recepten en uh, uh, de ingrediënten... die hebben we uitgestippeld in, uh, in twee fietsroutes. Mm -hmm. Eén door Westland en één door Midden-Delfland. En uh, die staan uh, ook op route.nl. Um, en ja, zo uh, zijn we nu lekker aan het promoten. Uh, en de, de punten in de routes: dat zijn allemaal uh, boerderijen en kwekerijen en kleine winkeliers. Uh, dus bakkers, slagers. Uh, eigenlijk om, om al je ingrediënten van dat menu van Laura uh, bij elkaar te fietsen. Ja. En die route is ook... hoe lang? Bij de. Uh, allebei de routes zijn rond de 43 kilometer. Zo. Uh, maar ja, je kan ze natuurlijk in stukjes knippen. Je kan uh, ervoor kiezen om eerst de houdbare producten mee te nemen. En daarna uh, de verse. Uh, dus, dus ja, ik zou zeggen ga hem gewoon meerdere keren fietsen of knip hem in stukjes. Ja. Uh, of doe voor het een uh, de Westlandroute en voor het andere uh, de Midden-Delflandroute. En ja, ja. Uh, op de website zijn ook coupons te vinden. Ik zou zeggen, uh, dan... plak even zometeen de linkjes hieronder, uh, Marja, als je ja. wilt. Dan kan iedereen het ja. daar uh, vinden. Ja. Dan ga ik nog even terug naar de naar de En ik heb al uh, gehoord dat daar uh, elk jaar, dus elke zomer, fietsroutes gemaakt worden. Met boerderijen om te gaan, ook gaan fietsen voor je eten. Dus ik zou zeggen, nieuwe regio in de dop, denk ik. Ja, nou, we hebben inmiddels een regio uh, zuidwest Ja, dit is uh, bij Assen, dus dat is de andere kant op, zeg ja, maar. Ja, uh, dus nou ja, dat ligt wel in de buurt uh, bij Salland uh, bij ook. En bij, uh, uh, bij die, die, die, die Zuidwest-Drenthe die net gestart is op Facebook. Ja. Dus, uh, dus ja, wie weet, hè, de olievlek van uh, fietsen voor mij eten verspreidt zich. Ga door. Gestaag ja. en, uh, en soms heel snel. Uh, dus ja, uh, yeah, wie weet. Daarom op naar de gezond uh, 2021, fiets hem uh, erin zou ik zeggen. Ja. <laughs> Dank je wel, ja, dat je even in de ring kwam uh, vliegen. En dan ga ik ja. even terug naar um, de volgende persoon. Even kijken wie heb ik even bij Jannie. bij de motor. Ja te verstaan? Ja. Ja, ja. Die molen weer dichterbij. Ja, ik kom iets dichterbij, dan versta ik weer. Ja, helemaal goed. Um, ik zal. Uh, volgens mij had ik al de website erin gezet, en anders plaatsen we hem nog even hier uh, onder erbij, uh, waarop jullie route te zien is. En uh, de app, die kunnen ze downloaden van tevoren. Ja, die kan gedownload worden, maar, op, maar dan moeten ze eerst naar boerenfietsdag.eu. En daarop kun je de app downloaden. En als je dan bij een bedrijf komt, dan, uh, ja, dan begint hij eigenlijk vanzelf al. Dus hoef je verder niets te doen. Oké. Okay. En de route, ja, die staan met bordjes aangegeven. Zoals hier achter de, de kleine koetje op de fiets. Dus uh, die kunnen ze volgen. Er komt nog een licht strookje aan. Dus dan, uh, ja. Dat kan gewoon niet missen, zou ik zeggen. Inderdaad. Nou, super. Ik vind het een geweldig initiatief dat jullie op deze manier uh, ja, dat ze de boerderij kunnen bekijken. En op de route kunnen ze dus ook gelijk informatie krijgen via die audiotour. Uh, en hun ja, boodschappen doen natuurlijk. Zij kunnen nog wel boodschappen doen, ja, voor hun eigen uh, kerstdagen. Ja, inderdaad. Helemaal ja. goed. Uh, ik wens jullie heel veel plezier en nog uh, succes met alle laatste lampjes uh, ophangen en dergelijke uh, voor deze actie. Ja, het, laatste moet, het meeste moet op laatste nog even gebeuren. Hè? Dat gaat met alle agraries zo. Dus het uh, komt punt... vast goed. En, uh, wij hopen dat het uh, voor de samenleving een lichtpuntje geeft om uh, de lichtroute te rijden. Inderdaad. Ja, ik zal eventjes, uh, bij deze hebben we nog even Johan ook in beeld. En Ali, jullie alle drie in beeld. En uh, wens jullie enorm veel uh, succes. En veel uh, bezoekers toe die veilig in de auto uh, langs kunnen gaan. Of op de fiets met ja. anderhalve meter uh, afstand. Nog een laatste woord, uh, Johan oh, en, en Ali. Dit Johan dit eerst. Heb ik heb het web gevonden voor jullie. Succes. Oh, sorry, ik heb het geluid nog uitstaan. Eén moment. Yes. Nou, ik hoop vanavond veel mensen aan te trekken hier op de weg, dat het maar druk mag worden. En alle deelnemers veel succes. Helemaal goed. Ali nog? Ja, we hopen inderdaad dat het een succes is, maar dat kan bijna niet anders. Dus bedankt voor de aandacht. Ja. Dat is helemaal goed. Ik zou zeggen: tot ziens iedereen! Ja, fijne keer! Ziens. En een uh, ja, goede boerderij op. Support your locals! Doei! Hai.